Hé hey Roosje, hé hey Roosje. Hé hey Annabel. Hé Joyce, ho hey oh Hé, hey Black Blackjack. Deze moet even naar binnen. Oh Roosje, oh Roosje. Hé hey Annabel. Hé hey Joyce, goed zo Joyce. Hé hey Blackjack. Hé hey, Blackjack, hé hey, Joyce! Licht binnen. Het is wel een beetje nat. Hé hey, Polies!